Uh, mijn naam is Anders Bauer. Uh, ik ben docent-onderzoeker HBO ICT, gespecialiseerd uh, in game development daar. Uh, maar ik heb een achtergrond in AI en ook uh, gepromoveerd op AI in het onderwijs. Uh, en sinds uh, anderhalf jaar ben ik uh, op de HVA ook kwartiermaker Smart Education. Dus ik werk bij twee faculteiten, de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. Als docentonderzoeker onderzoeker en binnen de faculteit onderwijs en opvoeding als kwartiermaker Smart Education. Uh, voor Smart Education werk ik veel samen met lector Bert Bredeweg. Uh, en we zijn dus beide verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. En deze ontwerpsessie gaat over de vraag hoe kunnen we de mogelijkheden van AI in het onderwijs inzichtelijk maken voor docenten en eventueel andere onderwijsprofessionals. En misschien ook wel leerlingen. Uh, en dit is dus in het kader van de maand van AI in het onderwijs. Uh, dit is mijn voorstel voor de agenda. Uh, ik vind het leuk om even jullie te leren kennen en ik denk dat het ook wel belangrijk is uh, om uh, ja, daarna de goede zwarte punten te kunnen leggen. Uh, dus ik vraag jullie straks om eventjes iets uh, de delen bijvoorbeeld je naam, functie en organisatie en of je al bepaalde ervaring uh, hebt met AI in het onderwijs, vaak afkort als AI-Ed, AI in Education. Uh, en als je nog geen ervaring hebt of je dan misschien wel specifieke interesse hebt in een bepaald deelgebied. Uh, en ik heb gevraagd of je eventueel een aha-moment kunt delen, van wat was nou het moment waarop je besefte van ik moet iets doen met AI in het onderwijs of in mijn onderwijs. En ik zeg uh, delen en daarvoor heb ik een uh, medium gecreëerd. Dat zal ik even met jullie delen. Als ik het tenminste kan vinden. Um. En right. Ik deel nu in de chat het link naar een Padlet. Ik weet niet of jullie ervaring hebben met Padlets. Dus uh, even kijken of je ook okay, het chatwindow zit. Dus kijk even of je dat Padlet kan openen. en uh, zo so, ja, yeah. uh, zet dan even oké okay in de chat. Dan kan ik even zien of dat goed gaat. And... Nee, het gaat goed. Dan lijkt het me ook leuk om het ook eventjes in audio te kunnen doen. Dus. Uh, als ik. zie dat iemand een beetje klaar is met schrijven. Uh, dan geef ik hem even het woord en dan kan iedereen het ook horen. Oké? Okay? Um, kunnen jullie al praten of moet ik jullie daarvoor unmuten? Als ik Erik de Kapper het woord zou willen geven kun je even kort zeggen uh, je voorstel rondje doen ongeveer één minuut per persoon ben ik in beeld of, uh, is mijn geluid uh, te horen ik hoor je wel ik zie je nog niet nee oké okay. uh, een momentje hoor Jouw starten ja ja uh, nou, ik ben dus Erik de kant ik kom van het LUMC en uh, ik ben daar informatie manager voor onderwijs en um, ja, eigenlijk is, is het, het gaat gewoon om belangstelling uh, die ik heb um, en te zien, uh, ik zie, je ziet gewoon alle mogelijkheden die er zijn en ik zou gewoon, ik ben gewoon op zoek naar hoe we kansen kunnen benutten van AI en uh, hoe we dat over kunnen brengen naar uh, docenten en, uh, en ons, uh, ons bestuur, uh, hoe we okay. uh, daar wat mee zouden kunnen doen. Dat klinkt als een ge, uh, in de buurt van het doel wat ik net uh, beschreef. Dus dat is mooi. Uh, Ageet? Kan ik het stokje aan jou geven? Misschien... Ja, dat is prima. Uh, nou, ik sluit me volledig aan bij mijn uh, voorganger. Want ik ben uh, Ageet Lindner. Maar ik ben ook informatiemanager onderwijs. En oh, ja, ook voor mij geldt dat ik, uh, ja, ik... De verwachtingen zijn gewoon hoog met wat wij hiermee uh, kunnen toevoegen. Straks in het onderwijs. En uh, daar wil ik gewoon mijn... Uh, ja, kijken hoe we dat voor elkaar kunnen gaan krijgen en mijn stokje aan bijdragen. En ik heb vooral nog ervaring, theoretische ervaring. Dus weinig ervaring in de praktijk. Oké, okay. dankjewel. Uh, Suzanne Lamrix, kan ik jou het woord geven? Ja, natuurlijk. Hallo. Uh, ik ben Suzanne Lambreks, uh, Business Analyst bij TU Eindhoven. Ik heb uh, zelf geen ervaring met um, uh, AI in onderwijs, maar ik ben ook vrij nieuw in mijn rol, dus ik kom, uh, um, ja, ik denk hoofddoel is gewoon ontdekken, horen wat er is, horen wat de impact van AI is op, um, op educatie um, en kijk wat feedback ik uh, aan mijn team kan geven. We zijn uh, allemaal, denk ik, uh, ontdekken. Dus uh, vandaar, voor de inspiratie kom ik. Oké. Okay. Uh, ik zie Business Analyst uh, Domain Education uit de TU, ja. maar mag ik daar even over vragen? Uh, ja. Domain Education, is dat dan vooral de education binnen de TU of uh, is dat ook een breder werkveld? Nee, dat klopt. Dat is binnen de TU. Wij hebben ons uh, werk opgesplitst in drie uh, verschillende domeinen, dus onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. En uh, mijn taak is de business analyses op, uh, of, um, op uh, onderwijs. Dus, maar dat okay. is echt wel binnen de TU. Alleen we zoeken altijd ja, medewerking en samenwerking op met uh, andere universiteiten. Door middel van uh, Eurotech en verschillende allianties die wij hebben. Dus uh, wie weet dat het breder wordt. Maar op dit moment is het gefocust op de TU. Oké, okay. dankjewel. Uh, dan zie ik in het lijstje Koen Vinken. Goedemiddag. Uh, ik ben UAD in het UMC Utrecht en ik ben vanuit de wetenschap en informaticus betrokken bij AI-projecten bij studenten. Maar ik heb een uh, switch gemaakt naar onderwijs en daarom ben ik ook geïnteresseerd in dit onderwerp. Omdat wij uh, vooral bij radiologie merken dat er steeds meer AI uh, gebruikt wordt en dat moet ook onderwezen worden. En daar hebben ze nog totaal geen kaas van gegeven op dit moment. We zijn met een projectgroep bezig om daar een vorm aan te geven en ik hoop hier wat inspiratie op te doen. Oké. Okay. Begrijp ik dan goed dat het misschien meer gaat om onderwijs over AI dan onderwijs met AI? Ja, dat is wel een beetje een zijstraatje in dat opzicht. Oké. Okay. Uh, yeah. bij, uh, bij deze ontwerpsessie had ik de, de focus meer op uh, uh, onderwijs met AI, maar ik... Het is, soms zijn ze ook moeilijk te scheiden. Dus nou, ik denk ik, ben, dat er jongen, ik ben, ben er wel in geïnteresseerd hoor. Dus uh, je, je hebt altijd, kan er voor ook die andere slag ook nog gaan maken, maar dat zal fase 2 zijn. Dus ik heb daar wel ja. wat ideeën over. Dus het komt goed. Oké, okay. <laughs> goed. Uh, Sharon? Ik ken jou, maar de rest misschien nog niet. Je staat nog op mute, denk ik. Goedemiddag, mijn naam is Sharon ja. Kalor. <laughs> Dank je, Anders. Uh, ik ben docent onderzoeker op de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Uh, daar ken ik Anders vandaan. Uh, ik ben uh, docent op de Leraar Wiskunde. En daarnaast doe ik onderzoek naar Computational Thinking in het uh, Smart Education uh, Lab, waar Anders net naar refereerde. Uh, ik ben geïnteresseerd geraakt in AI en het onderwijs toen ik merkte dat de, in de wereld, uh, wat de voorganger net zei Koen, dat in de wereld om ons heen er steeds meer AI uh, uh, voorkomt. En ik denk dat het belangrijk voor leerlingen is, uh, zowel op de basisschool als de middelbare school, om daar kennis mee te maken. En daartoe moeten de leraren die ik, op, die ik uh, lesgeef op de HVA, uh, ja... ...toegerust zijn met kennis over AI, want anders kunnen zij hun leerlingen niet uh, instrueren. Oké. Okay. Dank je. Dan hebben we Edwin. Welkom. Hoi. goedemiddag allemaal. Uh, ik ben Edwin. Ik werk, ik werk ook op de TU samen met Susan. Ik ben teach support officer van Afdeling Centraal. Op de negen faculteiten bij de TU hebben we allemaal uh, facultaire teach-supporters, ik werk op de aanvulling Centraal, we houden ons namelijk bezig met design en redesign van een online en, en hybride uh, cursus op het moment, wij zijn key users voor verschillende tools die we gebruiken en ik heb een klein beetje ervaring met het AI in het onderwijs uh, via uh, feedback Fruits dat gebruiken wij een automated feedback en dat is uh, met behulp van uh, AI. Mm -hmm. Oké, okay. ja. dankjewel. Uh, ja, bij de HVA zijn we ook net, uh, zijn we al een tijdje bezig met feedbackfruit, maar nu ook uh, bezig met uh, te kijken naar nieuwe features uh, ten behoeve van uh, schrijfonderwijs. Uh, dus dat vind ik ook interessant. Ja. Even kijken. Uh, heb ik iedereen gehad? Zo nee, laat het even weten in de chat. Anders maak ik even het rondje af door zelf ook nog iets meer te zeggen over Smart Education. Uh, Smart Education is dus een programma van uh, de Fo, Faculteit Onderwijs en Opvoeding op de Hogeschool van Amsterdam, dat zich richt op het ontwikkelen en verspreiden van kennis en expertise op het gebied van ICT in het onderwijs. En dan focussen we op. AI en andere innovatieve ICT-technieken. Uh, en we zien het eigenlijk als een driehoek. We proberen zelf onderzoek te doen en innovatie aan te jagen op het gebied van educatieve technologie, edtech. Uh, maar ook expertise daarover te ontwikkelen en te verspreiden. En we willen dat dat terechtkomt bij uh, docenten, met name docenten in de lerarenopleidingen zodat uh, ja, uh, FO, onze faculteit, uh, leraren in de opleiding kan opleiden tot digitaal, digitaal bekwame docenten. Binnen Smart Education hebben uh, we een waaier van projecten uh, ondersteund de afgelopen twee jaar. Maar uh, inmiddels hebben we een beetje een focus op vier thema's. Computational thinking, waar Sharon ook mee bezig is. Uh, interactieve kennisrepresentaties. Uh, Game-based learning. Uh, is niet altijd met de AI, maar uh, kan wel. En uh, learning analytics. En het uitgangspunt daarbij is dat we het altijd proberen te combineren met dat onderzoek. Zodat we het onderwijs kunnen verbeteren op basis van evidence. Dus evidence-informed. Uh, bezig zijn met onderwijsvernieuwing. En uh, in het algemeen. Uh, uh, proberen we dus professionele ontwikkeling op dit gebied te stimuleren uh, en naast de vier thema's komen ook dingen uit intelligent tutoring en uh, peer feedback en uh, zaken als augmented en virtual reality ook wel aan bod uh, dit hebben we gedaan uh, het doel van deze workshop is eigenlijk uh, dat, ik, uh, mes, ja, dat ik besef dat AI heel veel kan, uh, dat er heel veel kansen zijn in het onderwijs, maar dat uh, de breedte van de mogelijkheden uh, vaak niet uh, bekend is bij mensen en dat ik me afvraag hoe uh, ja, daar meer rugbaarheid aan te geven zodat uh, docenten beter toegerust zijn in het kiezen van materiaal. Uh, beter wat er al mogelijk is, wat ze eventueel al kunnen gebruiken. Uh, nou wil ik de situatie niet mooier maken dan is. Heel veel... Uh, op dit gebied verkeert nog in de onderzoeksfase. Maar ik denk dat het ook goed is om daar kennis van te nemen. En misschien ook wel... Ik stimuleer eigenlijk ook docenten om mee te doen met onderzoeksprojecten, zodat ze ook kennis kunnen nemen van uh, ja, nieuwe technieken die misschien hun waarde nog enigszins moeten bewijzen. Uh, maar sommige dingen hebben hun waarde wel al uh, min of meer bewezen. Dus dat onderscheid moeten we denk ik ook duidelijk maken um, voor docenten, zodat die er profijt van kunnen hebben. Maar ik denk dus ook aan uh, onze eigen doelgroep van studenten- in de lerarenopleidingen. Uh, en ik wou vandaag vooral daarop focussen. Maar ik kan me voorstellen uh, dat ook andere onderwijsprofessionals, uh, zoals leidinggevenden, schoolbesturen, ICT-ondersteuners, uh, hier ook wat aan kunnen hebben. Uh, en de groep waar we het uiteindelijk. Voordoen zijn leerlingen en studenten, maar uh, ik denk in tweede instantie. Dus ik denk dat we daar vandaag niet per se de nadruk op leggen. Maar hoe? Um, even kijken. In de padlet kunnen jullie ook gebruik maken van uh, thumbs up. En thumbs down maar Ik ben meer voorstander voor de thumbs up. Ik maak even aparte doelgroepjes aan. En dan kunnen we even kijken of dat ook werkt. Ik geef even een duimpje voor de dingen die je belangrijk vindt. om het vandaag over te hebben. En als dat onder onderwijsprofessionals zijn. kun je misschien daaronder. Iets toevoegen over wat voor soort dan. Zien we dat in de kolom Doelen? Uh, misschien is het goed als ik dat even erbij pak. Uh, Stop sharing. Even een ander scherm delen. Zie je nu de padlet? Nou is dat een chatvenootje weer even verdwenen. Oké, okay, dus ik zie duimpjes voor docenten. In de leeropleidingen, en eentje voor andere onderwijsprofessionals, maar ook leerlingen. Oké, okay. um, wat willen we bereiken? Uh, ik dacht dus zelf aan uh, materiaal voor docenten om meer te weten te komen over de mogelijkheden. Maar ik ben benieuwd hoe jullie daartegen aan kijken. Dus als je zelf daar ideeën over hebt. Uh, laten we daar even een paar minuutjes voor nemen. Uh, als het gaat over bepaalde doelgroepen, kun je dat in een comment bij die doelgroep zetten. Ik, um... Misschien is het goed om ook eventjes op een rijtje te zetten de, uh, die verschillende mogelijkheden van AI uh, zoals ik ze in uh, de workshop tekst had uh, genoteerd. Dan maak ik even een nieuwe kolom voor aan. Dus ik heb een nieuwe kolom aangemaakt, zien jullie die? Vormen, technieken, doelen van AI in onderwijs. Dus uh, een vorm die nu heel erg benadrukt wordt, is learning analytics, het gebruik van onderwijsdata. Maar ik denk dus ook aan dingen als interactieve kennisrepresentaties, intelligent tutoring, interactieve leeromgevingen. Wat ga je intelligenter van maken? Uh. Ik voel je vrij om daar dingen aan toe te voegen? En dan ben ik ook benieuwd of jullie daar enigszins bekend mee zijn. Intelligente feedback. Um... Adaptief aanbieden van leermateriaal. Dus... Personaliseerd leren, dat overlapt een beetje, maar. Kijk even of ik daarmee mijn lijstje had. Als iemand als een bepaalde term nieuw is, laat het dan ook even weten. Dan kan ik daar eventueel iets over zeggen of proberen iets ervan te laten zien. Helaas heb ik niet van alles heel goede voorbeelden beschikbaar. Dat is een van de redenen van deze workshop om te kijken waar dat soort voorbeelden nou aan zouden moeten voldoen, zodat we ja ook op een gerichte manier dus een collectie van voorbeelden of kennis daarover, uh, ja, dat we dat, dat kunnen verzamelen en uh, aan kunnen bieden. Automatische generatie van oefeningen. Kun je ook aan denken? Personalisatie van leerpaden. Uh, hier. Uh, ik zie wat commentaar. Uh, ik zit even in de kolom te kijken. Vormen, technieken, doelen van AI in onderwijs. Zijn de onderstaande vormen in veel gevallen niet een voorbeeld van het toepassen van Learning Analytics? Um, niet per se. Ik denk eigenlijk niet, niet zozeer. Het kan zijn dat de Learning Analytics uh, daarin wordt toegepast. Maar dat hoeft niet per se interactieve kennisrepresentaties, bijvoorbeeld... interactieve... kennisdiagrammen. Um, daarbij uh, denk ik aan conceptuele... Uh, modellen, conceptmaps bijvoorbeeld, die studenten kunnen maken... en waar ze dan feedback op krijgen van het systeem. Omdat het systeem ook kennis heeft over... zeg maar een uh, goede map, wat daarin zou moeten zitten. En dat hij dat dan naast elkaar legt, wat de student heeft gemaakt en wat... Uh, het systeem als model heeft. En dat hij dan daar uh, op basis daarvan feedback kan geven. Of dat je uh, een model in elkaar zet uh, door bouwstenen bij elkaar te zetten en dat het vervolgens iets gebeurt dat uh, je daarmee iets creëert uh, wat kan gaan runnen. Bijvoorbeeld, uh, we hebben in het verleden gewerkt aan een simulatieomgeving waar je ecologische modellen kon maken. Uh, over bomen die gingen groeien onder de juiste condities uh, en vervuiling van rivieren, hoe dat kon ontstaan en welke factoren daar een rol bij speelden. En uh, als je daar de juiste kennis voor maakte, kon het systeem dan vervolgens de dus mogelijke toekomsten voorspellen. Dus uh, dat is ook een vorm van interactieve kennisrepresentaties. Dat kunnen we ook zelfs wel simulatiegebaseerde leeromgevingen noemen. Um, ik ga even, is dat een beetje helder? Ik ben even het chat kwijt, dat is vervelend. Um, even kijken, ik loop nog even verder door jullie comments. Dus intelligente leeromgevingen, intelligente feedback. Ik zie hier een aantal duimpjes. Bij automatische generatie van oefeningen valt het iteratief updaten van itembanken hier ook onder. Um, Als. Ik dacht hier aan dat AI een rol speelt in het maken van variaties op de, uh, oefeningen. Dus dat je de kennis over een onderwerp zodanig in het systeem zet. dat het systeem daar zelf nieuwe oefeningen over kan maken. Dat je niet elke oefening die studenten zien. van tevoren uh, hoeft uit te schrijven. Dus dat kan relatief eenvoudig door een uh, template oefening te maken met een aantal variabelen en dat het systeem dan die variabelen invult met bepaalde waarden. Bijvoorbeeld x plus y is z en dat het verschillende waarden voor x en y kiest en dat jij dan als student, als leerling, uh, z moet invullen. Uh, maar ja, dat soort dingen kunnen steeds ingewikkelder worden naarmate je grotere opgaves maakt. Uh, en misschien niet alleen maar variabelen, maar ook. Uh, bouwstukken, bouwstenen daarvoor invult. Oké. Okay. Um, ik ga even een uh, stukje terug naar de behoefteanalyse. Aan welke informatie hebben we behoefte? Uh, ik zie iemand, e-learning voor docenten. Daar ben ik dan wel benieuwd naar wat je daaronder verstaat. Er staat geen naam bij, dus ik weet even niet van wie dat was. Kan iemand daar meer over zeggen? Dat is van mij uh, anders, uh, Koen. Oké. Okay. Ja, ik, de behoefte aan het nou ja, omdat er, natuurlijk de, omdat er zo weinig materiaal is op dit moment, zitten we allemaal een beetje te stoeien met uh, hoe we het dan nou gaan overbrengen naar die docenten. Dus ik denk dat de eerste stap zou zijn om, dit, om het via een e-learning aan te gaan bieden, omdat het al veel en veel te complex wordt voor iedereen. Oké, okay, dus e-learning over dit topic. Oké, okay, yeah, dan begrijp ik het. Oké, en ik zie proof time voor docenten staan. Met um, een link naar het versnellingsplan. De uh, hackathon die is uh, ook in het kader van de. Ja, daarvan had ik gezien. Misschien dat ik, misschien, uh, dat ik daar, moet even kijken of ik daar ook aan mee kan doen. Ik begrijp dat er een hackathon is over een case uh, van hoe kan ik AI toepassen in het onderwijs op het hbo. Ik even maar, kort toelichten. Maar ik heb hem erin gezet. Ja, de, de case werd nog, zou nog bekend gemaakt worden. Dus als je daar ja. al een tipje van de sluier kan lichten, dan graag. Nou, dat niet, want dat gaat uh, volgens mij uh, met de hackathon zelf gebeuren. Maar hij is bedoeld om docenten te professionaliseren. En nu word je ook daadwerkelijk, dus er zit ook voorbereidingen, Dus als je het hebt over een e-learning, er zit een voorbereidingsmodule bij. Hè, dus dat is eigenlijk een soort e-learning om je voor te bereiden als docent hè, op die hackathon. En het geheel is bedoeld inderdaad om docenten kennis te laten maken met AI in het onderwijs. En hij komt, nadat deze is uitgevoerd, komt hij als een soort kant-en-klare module. Wordt hij gewoon beschikbaar gesteld aan uh, ja, afdelingen die het uh, bij hun eigen onderwijs willen gaan inzetten. Dus vandaar dat ik hem hier genoemd heb. Oké. Okay. Dankjewel. Um, even kijken. Um... Ik ga even terug naar mijn presentatie. Ah, Het is uh, ja, WebEx, heeft een uh, menubalk die zich verstopt. Dus uh, ik, ik zat even te zoeken. Uh, stop sharing. Um. Oké, okay, nu is mijn uh, presentatie weer in bereiken. Oké, okay. uh, ja, de volgende vraag is aan wat voor soort materiaal is behoefte? Uh, ik, uh, ik vraag me dan af aan de ene kant wat voor content moet erin zitten, wat voor informatie moet erin zitten. Maar uh, het kan ook gekoppeld zijn aan het soort materiaal, dus het soort media website, blogs, handboek, brochures, video's, interactieve demo's. Dat zou ik zelf eigenlijk het liefst willen zien. Uh, maar misschien ook uh, workshops zoals deze, maar dan liefst met uh, meer hands-on uh, uh, uh, delen. Dat je echt met applicaties aan de slag gaat en als docent leert hoe je daarmee kan werken. Uh, dus ik zou daar graag ook jullie duimpjes over willen zien en dan bij elk van die categorieën misschien suggesties over wat er dan in zou kunnen zitten. En ik had over een aantal al nagedacht, maar die laat ik dan uh, over een paar maniertjes zien. Dat je eerst even daar zelf over na kan denken. Dus probeer eventjes in uh... Even over deze vragen na te denken en kijken of je daar iets over in de chat kan delen. Of in de Padlet. In en ik zal dan even kijken of ik uh, van een aantal heb ik al een paar voorbeelden. En dan zal ik dan ook in die categorieën erbij zetten? Als iemand het makkelijker vindt om uh, het mondeling te doen, dan uh, vind ik dat ook prima. Dan probeer ik het te typen. Ik zie uh, dat iemand best practices uh, uh, heeft toegevoegd. Voorbeelden uit de praktijk die aantoonbaar werken. Dat leek me inderdaad een hele goede. Ik had zelf dit lijstje. Dus ik had bij elk van die categorieën eigenlijk een bepaalde invulling in gedachten. Zien jullie nu, uh, nu nog steeds mijn uh, presentatie? Nee, we zien nu de, de padlet. Of de padlet, oké. Okay. Um, Oké, nu wel. Laat ik even de plaatlet naar een ander scherm. Nee, hebben we niet. Nee. Uh, dus ik dacht aan, ja, een website kan vooral kan onder andere geschikt zijn als uh, verzamelplaats. Voor links naar inspirerende voorbeelden. Uh, ik dacht ook aan praktijkvoorbeelden van scholen. Over hoe zij uh, al AI het hebben toegepast. En dat zou misschien in de vorm van een blog kunnen. Uh, ik voel me af of er behoefte zou zijn aan een handboek. Uh, binnen een project waar ik nu mee bezig ben over game-based learning. Uh, maken we bijvoorbeeld een handboek voor docenten met voorbeelden van games en zogenaamde teaching scenario's over hoe ze daarmee om kunnen gaan in een les. Dus misschien is dat ook wel een uh, Een korte anders, brochure misschien? Anders koel cool, hier, wat ik uh, bij dat handboek een beetje uh, waar ik aan moet, moet denken, zijn die boekjes van Surf die om de haafklap worden uitgegeven, die vallen volgens mij best goed bij de, bij de mensen. Ik okay. heb diverse handboeken over toetsen en, en leren en dat, daar staat een beetje een combinatie in van algemene informatie en wat, uh, wat, wat uh, zijdelingsinformatie van mensen die dan één typisch voorbeeld beschrijven. En dat is altijd wel erg goed. dat dus zou volgens mij heel goed passen. Oké. Okay. Als je toevallig een link hebt. Uh, ik ga even kun je zoeken. Je misschien delen onder inspirerende voorbeelden. Ja, dat ga ik doen. Ik heb al surf handboekjes gezet, maar als ik... Ben nog concreter kunnen maken dan graag. Uh, ik had ook nog een... Even kijken. Ik had een aparte kolom gemaakt voor literatuur. Uh, daar zal ik zo even wat bronnen in delen. Maar ik denk dat voor de doelgroep van docenten en andere onderwijsprofessionals die niet per se in het hoger onderwijs of universitair zijn dat literatuur niet de meest aansprekende vorm is dus degene die best practices had geschreven hoe hoe zou je die het best kunnen delen denk je ja die ook van mij anders ik kom hier van mijn video aanzetten okay. mij um, wat ik wat ik daarbij voor ogen heb, is een, uh, echt een, een bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen. Hè, want dat mag ook langzaam weer. Waarbij je die voorbeelden gewoon presenteren. Dat werkt super inspirerend. Ik heb het bij Surfshel ook een paar keer gedaan. Dan krijg je heel veel reactie uit de zaal. Veel vragen, veel interactie. Dat dus is heel goed ontvangen iedere keer. Dus dan deden we meestal drie verschillende onderwerpen in één, uh, in één uur, anderhalf uur. En ik denk dat dat hier ook kan werken. Want dan kun je het ook echt uitleggen. Het is best een moeilijk onderwerp. Als mensen dan vragen hebben, dan gaat dat veel makkelijker om het uit te leggen. In een boekje toch wat lastiger. Oké. Okay. En wat voor soort publiek en sprekers had je dan? Nou, in dit geval ging het over toetsen. Dus dat was echt allemaal mensen, onderwijskundigen, mensen die met itembanken bezig waren. Dus dat was van de man of veertig. Uh, die waren alleen maar met toetsing bezig. Dus dat was wel een heel specifiek onderwerp. Maar we hadden drie verschillende ja. doelgebieden en echt uh, compleet verschillend. Dus we hadden niks met elkaar te maken. Maar dat was juist wel leuk. Dus... Oké. Okay. En denk je dat een blog ook zou kunnen werken daarvoor? Spreekt mij, spreek mij minder heen. aan, maar dat is dan, uh, okay. ja, ik, ik ben meer van interactie. Dus het lezen van informatie doe je meer thuis en achter de computer, maar je moet mensen bij elkaar brengen bij dit soort dingen. Oké. Okay. Sharon heeft gereageerd op het idee van workshops, voorbeelden van AI in het onderwijs laten zien. Oké. Okay. En hoe zou je dat het best kunnen laten zien, denk je? Um, ik denk uh, nee, het is net als uh, net werd gezegd: eigenlijk best practices laten zien. Je zou misschien video-opnames uh, kunnen laten zien van hoe AI in het onderwijs wordt toegepast. Dus leerlingen die aan het werk zijn met AI of hoe ze daar valideren en of uh, studenten, hoe die daar valideren hoe het wordt ingezet, bijvoorbeeld met de chatbot of zoiets, zodat het echt uh, uh, zichtbaar is en daarover gesproken kan worden okay. zoals het net zei. met video's Discussie en uh, interactieve demo's die je online kan, uh, waar je online mee kan spelen, dat je echt ja, zelf kan spelen met de software. Denk jullie dat daar behoefte aan is? Is dat niet heel specifiek voor je vakgebied? Dat dat een beetje... Wil je dat heel algemeen houden? Want dat maakt het wel wat lastiger. Uh, ja. Dat is inderdaad een goed, goed punt. Uh, als je de waarde wil laten zien van learning analytics, dan doet het vakgebied er misschien niet zo toe. Maar als je... Het gaat over interactieve kennisrepresentaties. En je voorbeeld gaat over ecologie of biologie. Dan uh, werkt dat misschien niet zo goed voor een doelgroep geïnteresseerd in economie of wiskunde. Uh, dus daar heb je wel een punt. Uh, misschien is het goed om ook uh, te categoriseren op vakgebied. Dat je kan zien van, oh, voor economie zijn deze dingen al beschikbaar. Dus. Zou dat. Uh, nuttig zijn dat we. Ja, dat denk ik wel. Voorbeelden binnen. Specifieke vakgebieden. Ja, dat denk ik ook. Maar dan moeten we denk ik ook het niveau meenemen natuurlijk. Want uh, ja, voor primair onderwijs zien dingen er weer anders uit dan voor. Voortgezet of uh, hoger onderwijs? Of praktijkonderwijs? Oké. Okay. Um, ik zie dat we al een klein uurtje bezig zijn. Uh, het lijkt me goed om even te pauzeren. Uh, ik had een kwartiertje in gedachten, maar als je dat te lang vindt, kun je alvast uh, nadenken over inspirerende voorbeelden en die ook in een kolom zetten. Uh, maar ik denk dat het goed is om ook even de benen te strekken en uh, zo doen ons brein fit te houden. Hoe lang zullen we doen? Een kwartiertje? Of is dat te lang, geven de tijd dat we nog tot drie uur hebben? Volstaat 10 minuten? 10 minuten lijkt me prima. Nu is het jammer dat ik de chatwindow de even niet zie. Ah ja, ik zeg net dat ik er vanwege een andere bijeenkomst uh, door moet. En uh, dank oh, je wel, Want een nuttige bijeenkomst. Uh, iedereen tot ziens, hopelijk uh, tot ziens bij het vervolg. Oké, okay. we hadden je op de hoogte over de vervolgstappen dan. Dank je. Uh, ik zie het chatvenster even niet. Als ik uh, meer stemmen heb voor 10 minuten, dan doen we 10 minuutjes. Maar ja, als er meer stemmen zijn voor 15 minuten, dan doen we het. Daar is de chat. Tien minuten is prima. Oké. Okay. Uh, laten we dan uh, 14:37 uur 37 weer uh, verder gaan. Oké? Okay. Alles? Ja? <laughs> uh, net voordat je je voorstel uh, bracht om, om pauze te, in te lassen. Wilde ik al even melden dat ik uh, helaas niet langer dan tot half drie kan blijven, dus excuses uh, oh. voor mijn voortijdige trek. maar uh, ik ga er dan nu vandoor. Uh, Oké, okay. als je mij je e-mailadres stuurt, kan ik je op de hoogte houden over uh, de vervolgstappen die we eventueel nemen. Ja, ik, ik zet hem in de chat. Goed idee. Oké, okay. bedankt dankjewel. voor je deelname tot nu toe. Ja, dank je. Alvast een fijn weekend. Ja, hetzelfde. Ja. En wordt vervolgd goed? Zeg ja. Oké, okay, tot ziens. Oké, okay, ik ben er weer, hoor je het met mee? Susanne heeft nog twaalf minuutjes, zie ik. er tijd is, mag ik wat vragen stellen? Zeker. Oké, okay. is nu een goede moment of, of um, gaan we door met behoeftes ophalen? Of? Uh, nee, dus, ga, ga je gang. Oké, okay. uh, ik was benieuwd wat de impact van AI is op. Um, ja, uh, op. Um, op de technologische landschap. Dus ik bedoel, oké, okay. yeah. van, van wat ik doe op de TU, is ik kijk naar welke nieuwe software eraan komt en ik kijk of daar een business case voor is, of het dan voldoet aan ict beleid en principes, of daar een voldoende business case is gezien, de uh, kost, de architectuur, de demand. Dus wij brengen dan allerlei factoren bij elkaar. En wat is nou speciaal en inherent aan AI die die de boel anders of ingewikkelder gaat maken of, of gewoon, wat betekent dat dan als jij als je het bekijkt vanuit de perspectief van een business analyst? Uh, goed punt, want door de invoering van AI-technologie kan natuurlijk uh, je werk als docent veranderen. Mm -hmm. dus zijn dat soort dingen? Ja, je werkt als docent. Ja, maar bepaalde dingen worden geautomatiseerd. Um, uh, learning analytics uh, wordt dan heel prominent in beeld. Dus wat voor, wat voor impact heeft dat aan de business? En dan bedoel ik niet alleen voor de docent, maar bedoel ik ook de studenten, ook ondersteunend personeel zoals ik. Ja, ik, ik weet dat dat een hele vage, hele brede vraag is, maar ik probeer ook een beetje te voelen van. Oh, wat zijn nou de hele typische dingen die gebeuren als je A.I. gaat invoeren in educatie? Uh, ja, goed punt. Uh, ik heb het idee dat er wel iets over te vinden is in uh, een aantal van de bronnen die ik heb uh, gedeeld met jullie. Uh, de eerste vier, denk ik. Oké. Okay. Uh, Kijk eens, dus zien jullie mijn scherm nog met de, de Padlet? Ja. De inspirerende literatuur. Dus ik vind het zelf inspirerend, ik hoop jullie ook. Uh, het eerste is een rapport dat is geschreven voor de overheid, de, de mogelijkheden en onmogelijkheden van KI in het onderwijs. Mm -hmm. uh, het volgende is een uh, iets. Uh, ook een vergelijkbaar overzichtsartikel, maar dan uh, uit Engeland. Marie mm -hmm. uh, meer vanuit het veld zelf, van onderzoekers. Terwijl die uh, van de voorst en Jelitschik uh, kijken er meer van buitenaf naar. Mm -hmm. um, uh, Kennisnet heeft ook uh, twee uh, documenten geschreven. Uh, en ja, beide. Ze bevatten volgens mij hoofdstukjes over in ieder geval hoe het werk van een docent zou kunnen veranderen. Oké. Okay. Okay. Maar uh, de organisatie at large, uh, daar weet ik wat minder van. Ja, dat is, dat is een hele, hele brede vooral als je het gaat over een organisatie in de grote en mate van de TU en de complexiteit. Maar probeer eens even te denken van, wat zijn, wat zijn nou de aandachtspunten waar ik als business analyst moet letten? Stel je voor, iemand wilt um, een AI-software invoeren en die moet ik gaan analyseren vanuit het perspectief van de business. Ik, ja, ja, ik weet daar nog niks over. <laughs> dus waar, waar moet ik nou opletten? Ja, goed punt. Dus denk je dat... Denken mensen dat docenten ook met vanuit dat perspectief uh, informatie zouden willen hebben ja, ik kan me wel voorstellen ja ja de docenten, ik heb die docenten veel bezig zijn met de praktische en didactische aspecten van AI zijn en wij als business ondersteuners zijn bezig met nou wat voor impact heeft dat on al de rest, on, on die hele grote ijsberg onder het water. Ja. Daar was ik meer op zoek naar, maar misschien moet ik okay. het in gaan verdiepen in de literatuur dan. Uh, ja, simpele antwoorden <laughs> heb ik in ieder geval niet. Oké. Okay. Maar daar zijn we niet per se naar op zoek, denk ik. Maar bedankt voor dit perspectief. Uh, ik kijk eventjes naar wat jullie hebben toegevoegd in uh, het kolommetje inspirerende voorbeelden. Uh, Ik raad je natuurlijk allemaal aan als je echt geïnteresseerd bent uh, om uh, deel te nemen aan de Surf Special Interest Group over AI in Education. Misschien zitten jullie daar al in. Um, ah, ik zie dat er een voorbeeld is van zo'n Surf handboek. Anders? Dat gaat dan over toetsvragen. Ja? Dat, uh, dat, dat ding wat ingediend is met die type of AI in education, dat is nou typisch een voorbeeld van, ik zeg, kies daar drie onderwerpen uit en hou er een praatje over in zo'n uh, zo sessie. Dan kunnen mensen ook zeggen, nou, niet iedereen is overal in geïnteresseerd en dan kunnen mensen inschrijven, op twee van die drie onderwerpen vind ik wel boeiend, en dan kom ze een keer naar, uh, naar Surf of wat dan ook. Dat lijkt me dus wel wat, dan, dan wordt het iets concreter, als ik dat zo lees. Dus. Snap je? Ik vind het wel een mooi overzicht ja. dit. Ja, uh, ik, bij zo'n overzicht denk ik ook aan wat ik uh, laatst Inge Molenaar zag presenteren. Die maakte de analogie uh, tussen AI en Ed en uh, uh, voortgang op het gebied van uh, self-driving cars. Dus zelfrijdende auto's. Ja. Uh, je hebt de auto's zonder enige vorm van... Slimme technologie. Je hebt uh, auto's waar je die kunnen helpen met bepaalde taken, cruise control, of wat dan in de snelheid. Je hebt auto's die ook uh, het stuur kunnen bedienen. Uh, tot echt zelfrijdende auto's waar je het stuur en de rem bijna niet meer hoeft aan te raken. Uh, en uh, ja, naar analogie daarvan. Klassificeren ze toepassingen van AI-AD ook? Uh, van in hoeverre docenten nog uh, uh, nodig zijn in de directe interactie? Of dat leerlingen daar zelfstandig mee kunnen werken? Ja, nou, klinkt logisch. Dus... Uh, ja, kijken. Automatic test scoring had ik er nog niet echt uh, bij staan. Dus, dit is. Uh, ja, plagiaatdetectie. Ook een vorm van AI. Niet meteen de meest interessante. Maar wel uh, erg bruikbaar. En. Uh, teaching Assistance. Dat vind ik ook een goede. Ik denk dat. Uh, ja, veel applicaties lijken zich te richten op het overnemen van taken van de docent, maar ik denk dat er ook juist een rol kan zijn voor AI-tools om docenten te ondersteunen. Uh, en eigenlijk gaat dit hele rechterdeel van deze diagram daarover. Dat is inderdaad goed? goede. Uh, Ik wil uh, deze even laten zien. Kijk, zien jullie nu de showcase? Van uh, de Eh uh, Daarvan werken niet alle links meer, maar er staan een aantal. Uh, die nog wel werken dit is de International Society for AI and Education uh, die vooral uh, yeah, vanuit onderzoek hier, hiermee bezig zijn uh, dus dit ja, sommige dingen leveren hier uh, uh, voornamelijk research prototypes op uh, maar uh, ja, tezamen geven ze wel een redelijk een leuk gevarieerd beeld van uh, wat voor soort dingen je allemaal aan kan denken. Uh, en achter sommige zit echt uh, wel uh, jaren, zo niet decades uh, van uh, research effort. Zoals de Watson Tutor. Uh, waar IBM, IBM vandaan komt. Uh, even kijken. Ik zie dat we niet zoveel tijd meer hebben. Uh, het lijkt me goed om het nog even te hebben over vervolgstappen. Uh, hoe zouden we hier nu mee verder kunnen gaan? Zien jullie? Uh, ja, hebben je de nieuwe inzichten opgedaan? Dat is de reflectie. Uh, en wat zouden we nu uh, verder kunnen doen? Als iemand daar het woord over wil nemen, mondeling dan kan dat. Als je liever iets wilt typen, vind ik dat ook prima. Nou, ik, heb het, ik heb het dus al eerder gezegd, maar ik zou dus nu een sessie bij elkaar gaan zitten. En, want ik zou toch een beetje van dat online af ook. En dan kun je echt uh... Begin iets concreter worden. Kom met wat voorbeelden en mensen uit de praktijk. En dan in een, uh, even polsen via SURF. Hoeveel mensen daar dan in een, in een zaal bij elkaar willen gaan zitten. Om daarover te berichten. We en begin een presentatie van de cig -groep. Dat, dat doet ook altijd wel goed. Mensen die dat verstand van zaken hebben. Dat zou een mooie vervolgstap zijn denk ik. Van de volgende stap. En dan komen er ook wat publicaties op, uh, op de web dan. Van SURF. Kunnen mensen dat teruglezen? Wat daar besproken is. En hè, als, als ze toevallig niet kunnen. Ja, ik kan me dan wel bij aansluiten. Volgens mij moeten we zorgen dat we in Nederland een community uh, uh, daar gaan bijdragen, waar we, waar we gewoon dit, deze dingen met elkaar gaan delen. En dat kan op alle, he, je hebt een heleboel manieren aangegeven anders. Ik zie websites, blogs, handboeken. Ik denk dat alles bijdraagt tot. En, nou, jij geeft er eentje aan, he, de, in, live in de praktijk voorbeelden delen met elkaar, lijkt me ook een hele interessante. Ik denk dat die pas na de zomer weer gaat komen, maar, ja. Oké. Okay. Um, denk je dat er op een of andere manier um, uh, budget vrijgemaakt zou kunnen worden voor um, dit soort dingen? Denk je dat we daarbij binnen SURF of de NL, Nederlandse AI-coalitie... Ja, dat denk, dat denk ik wel. SURF heeft sowieso wel budget om dit soort dingen in gang te zetten. Dan kan je, dus de inschrijving is dan gratis. En zij zorgen dan voor de huisvesting. Meestal kost dat niks. Ik heb al heel veel van die jazies niet gehad. Dus dat, dat lijkt me geen probleem. Ja. En, en NLRI heeft zeker ook budget om dit soort dingen te doen. Wat, wat te willen is dit promoten. En, nou, je, je ziet dat het nog een beetje moet gaan leven volgens mij. De groep moet groter worden. Dus het uh, kan geen kwaad om dat in gang te zetten. Want anders zijn we straks te laat. Mm -hmm. okay. uh, zou zo'n interactief uh, of ja uh, yeah, een beetje zo'n notitiebord als ik nu in het leven heb geroepen. Zou dat bestand zijn tegen een grotere groep? Zou het goed zijn om dat met een grotere groep te delen en kijken wat er dan gebeurt? Ja, ik zou het met uh, wat, wat een bekende manier van het doen is, is dat je in groepjes gaat zitten. Dus je, je hebt al vier of vijf onderwerpen. Dan zeg je waar heb je het meeste mee, uh, mee, uh, mee te maken. Dan ga je met die groepjes apart even brainstormen en na twintig minuten komen ze weer bij elkaar en hebben ze allemaal van die briefjes geplakt. Dat lijkt een beetje op dat bord wat je nu hebt. En dan krijg je heel veel inspirerende ideeën uit. In plaats van iedereen over elk onderwerp iets moet zeggen, dat is vaak lastig. He, bijvoorbeeld Learning Analytics zijn een paar mensen die daar veel meer mee te maken hebben gehad. Die gaan bij elkaar zitten en die werken dat uit voor dit gedeelte AI in onderwijs. En dan krijg je heel lang een boekwerkje, een handwerkje van wat mensen, wat mensen nuttig vinden. Ja, ik had twee. Aan het, eind, aan het eind van elke sessie hadden we ook altijd de vraag: waar willen jullie de volgende keer over hebben? Dus je moet meteen aanhaken op de volgende. En dan zie je dat, uh, nou, een paar mensen die suggereren wat. En dan zie je wat, wat voor reacties daarop komen. wat het meeste leven wat mee meest behoefte aan is. Zo dus, dus krijg je een continu een update van de, van de sessies. Dus... Oké. Okay. Uh, als, als ik die vraag meteen terugkaat naar, naar jullie allemaal. Wat, waar willen jullie dit de volgende keer over hebben? Nou, ik, ik zou willen beginnen met mensen die, die al wat, wat verder zijn met die ontwikkeling en die al aan je gebruik in het onderwijs, dat die een keer een voorbeeld laten zien hoe dat werkt. Daarmee wordt het echt concreet en dan krijg je vanzelf wel inspiratie van ja, maar wacht even, in mijn vakgebied werkt dat niet. Ja. Dan ga je nadenken, maar nu is het nog zo abstract eigenlijk voor zoveel mensen. Ik praat er wat met docenten over, ze hebben eigenlijk geen idee waar ik het over heb. Ja, dan kan ik kan ook niet makkelijk verder. Ik zit daar in deze meeting ook mee te worstelen, want ik heb vanuit een aantal ja, topics, heb ik zelf ervaring en kan ik dingen delen. Maar als ik dat doe, dan ga ik heel erg de content in. Ja, terwijl precies. Ik in deze sessie juist probeer ook overzicht te creëren en uh, wensen van jullie op te halen. Um, ja, je kan wel echt... Ik denk dat je gelijk hebt door te focussen op een deelonderwerp. Kom je waarschijnlijk verder dan? Nou ja, als je er drie, drie sprekers uitnodigt en jij wordt er één van, maar je doet dan op jouw vakgebied dan wel de diepte in. Dat is natuurlijk prima. Snap je? Dan heb je. En, en, en, ja, dat voor mij kom je zo een stuk verder. Hm. Oké. Okay. Um, even denken. Ik nog even terug naar mijn presentatie. Hey Anders, nu ben je ook weg. Oh jee, ja, even kijken. Oh, ik zie het. Ja, ik ben het weer. Ben nu weer? Ja. Oké, okay, en je ziet ook een presentatie weer? Ja. Oké. Okay. Uh, ja, ik had dus eigenlijk nog wat meer voorbeelden willen laten zien. Maar dat, ik denk dat het inderdaad beter is om dat... Uh... Ja, dat zou ik weer een grotere grote groep gewoon delen. En misschien wat linkjes sturen. Maar je moet nu gewoon een, een, een real life sessie gaan plannen volgens mij om verder te gaan. Het kan, ja, natuurlijk, het kan natuurlijk nog steeds online, maar de vakantie komt eraan, dus ik zal dat over de zomer heen tillen. Oké. Okay. Nou, ik, ik heb in ieder geval al een hoop ideeën van jullie gehoord. Nog niet direct schetsen, maar wel ook een paar uh, voorbeelden van hoe leuke dingen eruit zien. Dus dat is mooi. Uh, ik wou nog even twee dingen noemen die ik zelf als inspiratie zie. The question is not what will the computer do to us, maar wat gaan wij er uh, van maken? And the point is to make the future. Van Seymour see more paper, is deze. Dus het gaat om to appropriate the technology. Om je echt de technologie eigen te maken en naar je eigen hand te zetten. Ik denk dat we dat willen. Dat docenten daartoe in staat zijn. Nou, dat is wel een beetje de andere ja, je, je ziet bij veel he, docenten vaak de angst voor door die onwetendheid, dat ze een beetje bang zijn, want ik weet eigenlijk niet meer precies wat er allemaal gebeurt en wat er wordt overgenomen. Dat is precies wat we niet moeten willen. We moeten ja. wel controle, controle houden, dat staat hier eigenlijk ook. En uh, dit is een visie van drie mensen in het ai vakgebied vanuit onderzoek. Die zien een science learning space voor zich, waarbij ja, in de rechterkolom dan. Je automated assistance hebt van tutor agents, dat je veel opties hebt, veel studentenkeuze en dat die vrijheid hebben om een, in hun eigen tempo te leren. Zowel concepten als proceskennis. Eh, uh, en dat ja, technologie ook dingen monitort en uh, ja, daarop in kan springen. Ja, gepersonaliseerd dat staat er eigenlijk met heel veel woorden. Ja, en dat je door dingen te representeren en modellen te maken, uh, dingen ja, grafiek maakt en toegankelijk zodat de computer daar ook mee kan redeneren. Ja, exact. En je dat gebruikt op kan geven. Je gebruikt die techniek om je die, om die onderwijs te verbeteren hierin. Ja, en dat het niet ja, alleen, alleen maar. Dit is 1998 hè? Ja, en ze zijn er ja. nog steeds mee bezig, dus we uh, hebben een lange adem, dat is goed. We waren de echte visionairs. Ja, ja een collega van Ken Keudinger hadden we laatst uh, uh, in ons uh, uh, seminar. Vincent Aleven is dat. Die komt oorspronkelijk uit Nederland, maar die werkt nu dus bij het, het spin-off bedrijf wat uit hun researchgroep uh, Carnegie Learning. Dus dat is ook een mooie. Oké. Okay. Um, ik volgens mij is het tijd om af te sluiten. Dus ik wil jullie, uh, de referenties heb ik gedeeld in de padlet. Ik wil jullie danken voor de tijd en aandacht. Ja, ook. Nou. En uh, ja, als je nog meer ideeën hebt, deel ze gerust via het padlet. En, uh, ik ga daarmee aan de slag om te kijken wat ik er verder mee kan. En ja. dan hou ik jullie op de hoogte. Is goed, oké. Okay. Als iemand nu nog ideeën heeft over vervolgstappen, mag hij die ook nog delen. Maar... Nou, ik ga naar de volgende meeting. Dus... Ja. Oké, okay. yes. succes! Dankjewel, Anders. Okay. Bedankt en op ja, bedankt. een prettig weekend. Oké, okay, hetzelfde. Hartstikke bedankt.